Eindelijk binnen. Het exclusieve smegfornuis type DS96MFA7, uitgevoerd in de antraciet is vanaf heden nu ook leverbaar. Het succesnummer, de DS96MFX6, was al eerder in het Staal leverbaar, maar vanwege de vele vragen naar dit fornuis is het model nu ook beschikbaar in de antraciet. De kleur antraciet in combinatie met de roestestalen accenten van de knoppen, de greep en de bovenzijde geeft het fornuis een zeer chic uiterlijk en heeft als groot voordeel ten opzichte van roestestaal dat vingervlekken en dergelijke niet op het antraciet weergegeven worden. De bovenzijde van het fornuis is uitgevoerd met zes branders een wokbrander van 3,5 kW linksvoor pandragers. Automatische vonkontsteking in de knoppen, dat wil zeggen dat bij het opendraaien van de knoppen de vlam automatisch ontstoken wordt. En thermokoppelbeveiliging. Als de vlam per ongeluk uitwaait, wordt als beveiliging het gas afgesloten. De bovenzijde is voor de rest opgebouwd uit één stuk, heeft dus geen naden, schroefjes en dergelijke, waardoor ook met reinigen van de bovenzijde dit eenvoudig is uit te voeren. Het fornuis beschikt over kenmerkende smegknoppen, waarmee ook de oven bediend wordt. Deze knoppen bevinden zich aan de linkerzijde. De rechterknop is de knop voor het instellen van de stand van de oven. Hier vindt u hete lucht, onder- en bovenwarmte, grill en combinatiefuncties. En met de linkerknop kunt u de daarbij behorende temperatuur kiezen. Deze is instelbaar tot 260 graden. Door middel van de programmeerbare tijdklok kunt u de eindtijd en de starttijd van uw bakproces bepalen. De voorzijde van de oven heeft het nieuwe ontworpen deur, de kaderdeur, en is voorzien van de kenmerkende smeg strakke stanggreep. Als we de oven openen, dan zien we aan de achterzijde de twee hete luchtventilatoren, twee in plaats van één. Dit zorgt voor een betere ventilatie in de oven en daardoor een snellere opwarmtijd. Het fornuis is uitgevoerd met een energieklasse B-label. Standaard in dit segment is een energieklasse C-label. Daarom is het fornuis energiezuiniger en tevens ook een snellere opwarmtijd. De DS96 MFA7 wordt geleverd met twee bakplaten en twee roosters. En beschikt over clean emaille wanden aan de zijkant. Dit zijn zelfreinigende wanden waarbij u zeer eenvoudig het vuil wat zich daarop aan laat komen kunt reinigen. Als we de overdeur sluiten hebben we onder de oven een ruime opbergruimte. Welke toegankelijk is door middel van een klep. En daaronder twee aan beide zijden telescopische poten. Welke uitschroefbaar zijn. Zodat het fornuis tot een hoogte van 92 centimeter is op te schroeven. Door middel van de los verkrijgbare verhoogde poten type kit H95 kunt u dit fornuis zelfs tot een hoogte van 98 cm opdraaien. De DS96 MFA7 beschikt als laatste over geforceerde mantelkoeling en mag zodoende strak tussen twee keukkasten geplaatst worden. Meer informatie www.deschouwwitgoed.nl Zoek op DS96 MFA 7.